Kijk niet zo boos. Het is een prachtige ochtend. Ja. Waarom gelijk weer mij in beeld. Nou weer door niet, de directeur. De directeur van omroep Scheveningen zit op zijn stok. En ik daarnaast. Kijk, en zelfs aan Diana is gedacht. De leider van de omroep. Oh